Aangezien golffuncties een hele belangrijke rol spelen in de kwantummechanica, is het ook wel handig dat je de golffunctie kan berekenen als je een aantal eigenschappen van een kwant weet. Gelukkig is daarvoor de Schrödinger-vergelijking, En die ziet er zo uit. Deze vergelijking ziet er niet zo prettig uit en gelukkig hoeven we ons ook niet met het hele ding bezig te houden. Deze vergelijking geldt namelijk voor drie dimensies. En met maar één dimensie kunnen we ook al een heel goed idee krijgen van hoe de vergelijking werkt. Wat we dan overhouden naar wat geschuif is dit. C is overigens 2m gedeeld door h kwadraat keer e-v, met m is de massa, e is de totale energie, v is de potentiële energie en h streep is de constante van Planck gedeeld door 2pi. Maar in dit geval kunnen we de C gewoon als constante beschouwen. Verder kan het zijn dat je het linkerdeel van de vergelijking herkent als een afgeleide. Om precies te zijn, een dubbele afgeleide. We moeten dus op zoek naar een functie psi x... Waarvan de dubbele afgeleide gelijk is aan de functie zelf keer een constante keer min 1. Dat ziet er al gelijk een stuk minder vreselijk uit. Je kunt eigenlijk gelijk al zien dat de dubbele afgeleide van een lineaire of een kwadratische functie nooit gelijk kan zijn aan de functie zelf. We zullen het dus ergens anders moeten gaan zoeken. Bijvoorbeeld bij sinusfuncties. Waarschijnlijk weet je wel dat de afgeleide van een sinusfunctie een cosinus is. En de afgeleide van een cosinusfunctie een negatieve sinusfunctie. Dat begint er al wat op te lijken. Natuurlijk heb je nog wat extra variabelen nodig om de C er ook uit te krijgen, maar een sinusfunctie gaat echt wel werken. Dat is ook de reden dat je kwanten met golffuncties, sinussen, en niet bijvoorbeeld met parabolen beschrijft. Er bestaat overigens geen afleiding van de vergelijking. Edwin Schrodinger heeft hem gewoon uit de lucht geplukt, ofwel gepostuleerd. Wel is de vergelijking door allerlei experimenten bevestigd.